Ja, maar Ik ben heel boos, want het is valentijdsdag en ik heb nog niemand. Het is morgen. is morgen. Nee, het is vandaag. Het is Vadertijdsdag, dus staat een teken van liefde en heel veel hartjes en rozen. en We geven het aan elkaar, laten we even zien hoe uh, op school iedereen valentijdsdag ervaart. Want, uh, heb jij al een vriend? Vriend? Heb je een vriend? Nee. Dus geen vader? Uh, nee. Maar ook korting op oh. film. Ja. Nou, dit is Valentijn voor NL standen. Kunnen jullie Nee. Een stelletje. Oh. Kunnen jullie het doen of je filmt? Nee. Sorry. <laughs> ook niet gewoon alleen Valentijnstag Nee. Dat is zwijmen. <laughs> sorry. Ja, dankjewel, jullie ook. Ik ben gewoon een gefriend. Leuk stoel. Ja, dankjewel. Heb je deze thuis ook zo'n sekswing? Wat zou het Dat is Was toch zo'n sekswing? Zo'n seksgommel. Oh, echt? Is het zo? Ja, volgens mij wel. Oh. Heb je dat thuis ook? Grappig, nee, dat weet ik niet. Oh, jammer. <laughs> je hebt waarschijnlijk wel wat tips voor falen het Vergeet Valentijnsdag niet, dat is één grote tip. Als Want als je het vergeet, dan is het nog erger. Dan, dit... nou, dan wordt degene waarvan je houdt verdrietig, jij ook. En dan is het uit en dan blijf je voor altijd alleen. Ik bedoel, niet vergeten. rozen halen. Uh, parfum halen is een aanbieding. Sowieso een partner vinden. Gezellig. Dat vind ik wel belangrijk. Nou. Nou, Valentijnsdag, dat betekent lief, dat betekent... Ja. Ja. Seks? Ja. Als je het met drie mensen krijgt, dan kennen ze elkaar allemaal. Nee, ik weet het niet. Nee. Natuurlijk Dan ga je weg naar de andere. Ja. Ja. Graag gedaan. Bedankt. Het is hot, dus ik ga terug naar de company. leerlingkompany. Bedankt voor de conversatie. Ga uh, jij Valentijnsdag vieren? Ja, ik ga Valentijnsdag vieren. Wat ga je doen? Nee, ik weet ik nog niet. Iedereen heeft wel planning voor dit, dat al... ja. is, heb ik nog niet. Nee. Ik zou lekker de stad ingaan, gaan. Ja. Nee. Kijken hoe het loopt. Even naar de sting. Naar de sting? Gal, gal. De gaal, drinken. Stad ingaan, gewoon uitgaan. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat valt altijd nog zuipen. Dat is ja. leuk? Maar dat doe je toch meestal als je geen wordt? Ja, dan ja, ja. kan Want toch ook als een beetje je vriendin je vindt, in. Ik bedoel, als je een vriendin hebt, betekent dat niet dat je niet meer gaat zuipen? Dan neem je het zelf uit. Ja, Dat betekent niet meteen als je een krijgt dat je dan een saai uh, <laughs> en niks meer gaat doen. Ja, dat is mijn mening. Nou, ja, bedankt. Ja, alsjeblieft. Barcelona. Je vind het Je mag blijkbaar gewoon blijven Ik vind ga je lezen. Ja. Exactly. jullie elkaar een kus tussen falend Ja. Wat zei dat? Ja, vandaag. Ja, dat wisten wij niet eens, maar. Wat is er mee? Ja, dat komt Jawel, ja, ja, ja, maar daar gaan we ons niet mee bezig. Nee, doe dat niet. Dat is de stroom ook dat. Samen opeten? Nee. nee niet. Oh, wel? Nee, je hebt matje. hartje. Nee, dat is een broemenscheel. Ja, ja, ja, maar dan kan het wel samen opeten. Wat bedoel je, Samen ja, opeten? Ben jij eten. aan die kant? En jij dan aan die kant? Oh. dat is echt of zo? Wat Het is gewoon een spekje. Wat is ja. goed?